Nieuw in Nederland, de avondvullende cursus Professioneel Zwelgen. Binnenkort in het theater bij u in de buurt. Neemt u nou ook nooit eens tijd voor een heerlijke zwelgerij? Wordt u verzorgd door eetlust, bevangen door emoties. In anderhalf uur maakt u kennis met de uiteenlopende facetten van de edele kunst van het zwelgen. Onbekende worden goede kennissen in een avond vol bloemrijke verhalen praktijkvoorbeelden en meer dan 15 poëtische liederen. Zing mee met muziek die u nog nooit eerder hoorde. Zwelg mee in de melancholie van een kind met scheidende ouders. Dat de beregende wereld kletsnat maakt, doet papa en mama geen reis zij zijn de godganzen plensbaar aan het kiften. Wie wat wanneer verkeerd deed. Is de fut uit uw bestaan? Zijn emoties voor u meer een lust dan een last? Aarzel niet langer. En boek nu uw kaarten voor dit educatieve avondje uit. Laat u meesleuren door de verblindende verliefdheid. Of trek in strijden, samen met uw collega's, strijdmakkers, in deze enerverende cursus. Zingen door jou heen zag je de sterkte van jouw stilte van je verzet tegen de keelte. Zo eenzaam bij het plein. Laat uw leven niet langer leiden door het cordon van flikkerende taakbalken... tingelende e-mailberichten en een vloedgolf aan WhatsApp-berichten. Gun uzelf de rust, de geneugten van de vlucht voor Varifocus. Bevrijd zelf van het zinnelijke met deze unieke cursus... binnenkort in het theater bij u in de buurt. Reserveer nu en ontvang direct een virtueel glas goede rode wijn van het Nederlands Instituut ter professionalisering van zwelgerijen. Waarom is er nooit te snappen wijn? Gewoon een lekker glas, rond en fijn. Lijkt het meestal meer of bijna zijn. Alles wat de mens wil, alles wat de mens wil. Alles wat de mens wil is goede rode wijn. Reserveer nu uw plaatsbewijs. Bel 0229 2999 906. 0229 2999 06 Lokaal tarief. Bel nu. We zitten voor u klaar. Bel nu.